Dag dames en heren, ook vandaag is het een wat sombere winterse dag in Nederland, met bewolking waaruit soms ook wat regen valt, maar koud is het niet. De thermometer, zeker in het zuiden van Nederland, wijst waarde aan rond een graad of 10. De komende dagen gaan de temperaturen omlaag en het zou mij niet verbazen als die temperatuur zelfs regelmatig in de ochtenduren royaal onder het vriespunt uitkomt. Maar goed, zover is het nog niet. Op de regenradar vandaag nog wat regen in het oosten van het land. Aan het begin van de middag verdween dat geleidelijk. Maar kijk, hier op de Noordzee zit ook nog wel wat. En dat betekent dat we vanmiddag toch nog her en der met wat regen te maken hebben. Bewolking ervan is ook duidelijk zichtbaar. We zien Nederland onder een dik gesloten wolkendek, alhoewel er zat een enkel gaatje. Meer bewolking ook tussen zeg maar, Schotland en Noorwegen. In een gebied met bewolking en regen komt ook weer onze kant op. Maar voordat het zover is, zitten er ook nog wel even een strook tussen met wat opklaringen. En die staan voor vanavond en deels vannacht op het programma. Waardoor het ook komende nacht al plaatselijk kan afkoelen tot rond het vriespunt. Nou, vanmiddag is het nog relatief zacht graad of 10 in het zuiden van het land, veel bewolking, plaatselijk een glimp van de zon. En nog her en der een beetje lichte regen of een bui, maar ik verwacht geen al te grote hoeveelheden. Vanavond dan trekt een laatste bui via Limburg het land uit. Het wordt droog, het begint vanuit het noorden meer en meer op te klaren. De wind zwakt wat af en komende nacht kan dan tijdens die opklaringen de temperatuur in het binnenland dalen tot rond het vriespunt. Op een enkele plek zelfs eventjes onder nul. Maar in de loop van de nacht dan komt nieuwe bewolking opzetten vanuit het noorden... Gaat de temperatuur omhoog en in de noordelijke helft van Nederland daar gaat in de loop van de nacht alweer wat regen vallen. Morgenochtend hebben we dan in het hele land met regenachtig weer te maken. Een naar noordwest draaiende en aantrekkende wind. En de regen gaat in de middag over in wat buien met tussendoor ook wel weer wat zonneschijn. Maar de wind uit noord- of noordwestelijke richting zorgt er wel voor dat het met 7 of 8 graden net even wat frisser is ten opzichte van vandaag. Overigens vrij normale temperaturen eind februari dit. Nou, zaterdag kunnen we dat soort temperaturen ook verwachten. Dan regelmatig zonneschijn, plaatselijk een bui. Langdurig droge periode, dus zeker geen onaardige weekenddag. En als we dan naar de zondag kijken, ja, dan ziet dat er helemaal mooi uit. Want over het algemeen zal de zon uitbundig schijnen. In de nacht naar zondag gaat het wel een aantal graden vriezen, dus de ochtend is echt nog wel goed koud. Maar in de middag is het een stukje milder, alhoewel de wind uit noordoostelijke richting is goed aanwezig. Dus voor het gevoel is het allemaal een stuk kouder. Verder kunnen in de middag wat stapelwolken ontstaan. En als dat echt uitbundig tot ontwikkeling kan komen, ja, dat zou het mij niet verbazen als er in het oosten en zuidoosten zelfs in de namiddag even een vlokje sneeuw naar beneden dwarrelt. Begin volgende week blijft het een beetje winters, zou je kunnen zeggen, want overdag ligt de temperatuur dan wel ruim boven nul en is er over het algemeen veel ruimte voor de zon. Er staat af en toe een wat schrale noordoostenwind en in de nachten dan daalt de temperatuur op uitgebreide schaal tot royaal onder het vriespunt. Tot de volgende keer!